Yo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Rolf. En Rolf die vraagt aan mij Raymond, ik vraag me af welke oefening beter is voor grotere biceps. Een dumbbell bicep curl of een barbell bicep curl? Rolf. Rolf wil dus grote biceps hebben. Want biceps die, waarvan zijn shirt gewoon strak staat en dat ze eruit knallen. Rolf, om jou eh, om hier een antwoord op te geven, moet ik een klein stukje om. Jij ziet nu hier in beeld een atlasteen. Deze atlasteen dat is een gemene motherfucker. Er zijn weinig mensen die hem opgetild krijgen. Je voelt je zwak als je hem niet opgetild krijgt. En hij is gewoon verschrikkelijk zwaar. En kan nog wel eens een keer rugpijn opleveren. Deze atlasteen die weegt 100 kilo. En dat is voor een atlasteen best wel zwaar. Ik uh, deadlift en ik squat ver boven de 100 kilo. Dat is het probleem niet. Of het... Het moment dat ik die bal had gemaakt en ik til die bal op en ik knijp en ik sta te zweten en oh, die bal glijdt uit mijn handen. Fuck, denk ik. Word je boos van? Hoppakee, oh, ik knijp je vijer gewoon oh, nog een keer, ram dat ding door het dak en weet je, pak een beet oh, en hij glijdt hij weg. Toen kwam ik er dus achter, oké, okay, sowieso mijn borstspieren en mijn biceps, zoals je ziet, die zijn niet erg groot. Die moeten voor mij, dat is ook niet mijn doelstelling, die moeten sterk zijn, niet groot. Uh, die waren dus gewoon simpelweg niet sterk genoeg en die bal die bleef maar glijden. Ik had dus dezelfde vraag als jou, alleen met de tegenovergestelde doelstelling. Ik wil kracht opbouwen en jij wilt grotere guns hebben. Op het moment dat ik dus de keuze had, kon ik kiezen tussen een barbell bicep curl of een dumbbell bicep curl. Ik kies als het om kracht gaat, kies ik voor een barbell bicep curl, om de simpele reden dat als wij, als ik hier een barbell beet zou houden, en ik heb de stang hier in het midden van mijn handen. Dan heb ik een gesloten ketting. Ik kan dus uit twee armen kan ik kracht leveren. En dat gaat door één stuk staal heen. Dus ik ben sterker. En ik kan ook iets meer oh, apakee, gewicht gebruiken. Power, woede, snelheid erin gooien. En uh, waardoor ik dus een iets makkelijker overload kan creëren. Ik kan een klein beetje vals spelen met mijn rug. En apakee, ik kan een beetje meer dom rammen, eigenlijk. Daar komt het op neer. Dat is niet jouw doelstelling. Als wij... Het precies om zou draaien, ik zou voor jou adviseren kies. Dumbbell. Kies voor een dumbbell bicep curl. Om twee redenen: twee belangrijke redenen. Nummer 1 is, als jij staand een barbell, dus een barbell bicep curl doet, dan kom je op een gegeven moment tegen je bovenbenen aan. Dat is in de staande positie niet zo'n probleem. Maar als je natuurlijk bijvoorbeeld op een bankje zou zitten, een klein bankje en je leunt een beetje achterover, zoals je begrijpt, als ik mijn armen strek, dan kom ik makkelijker met de barbell op de bovenbenen. Met dumbbells heb je dit probleem niet. Met de dumbbells kan je een complete bewegingsuitslag maken. Je kunt de complete lengte van de spier uh, gebruiken. En al de spiervezels in die hele lengte die kun je beschadigen. Dus je hebt meer spiervezels te beschadigen. Waardoor er dus meer tegelijkertijd kunnen gaan groeien. Um, dus dat is een reden nummer 1, de bewegingsuitslag. Reden nummer 2 is... Verschrikkelijk belangrijk, dat is een stabilisatie effect. Ik zie je vast denken van ja Raymond, ik hoef niet uh, te stabiliseren. Ik doe niet uh, weet ik voor een honkbal of golf. Weet je. Mijn bewegingspatroon is prima. Ik hoef niet, weet je, te stabiliseren. Maar ik zou je een voorbeeld geven. Op het moment dat ik hier aan het bankdrukken ben. Dit is 40 kilo. En ik blijf heen en weer bewegen. Zoals je normaal zou bankdrukken als het voor bodybuilding doeleinde is. Dan zie je dat je bovenin minimale, minimale rust hebt. Gewoon zo goed als niet, laten we het op een halve seconde houden. Op het moment dat ik diezelfde oefening zou aanpassen en ik zou er een stabilisatie effect in gooien... ...dus zoals je hem nu voor ziet doen met twee kettingen eraan... ...dan weegt die barbel nog steeds 40 kilo, inclusief kettingen. Bij welke variant van deze oefening denk jij dat ik meer spiervezels zal aanspreken... Uiteraard met de kettingen, door het stabilisatie effect. Dus ik strek, ik moet even een halve seconde stabiliseren. En zowel de weg omhoog als de weg omlaag. Zullen mijn spieren aan het stabiliseren zijn en kost mij dat meer energie. Zoals je begrijpt, je voelt natuurlijk waar ik naartoe ga. Als je met een dumbbell simpelweg rechtop gaat staan en je gaat die bicep curls maken. Dan deze minuscule stabilisatie mogelijkheden en die stabilisatie... Wat, ...wat het stabilisatie effect, stabilisatie wat voorkomt... ...als je aan het bewegen bent, dat vreet natuurlijk veel meer energie... ...en dat zorgt er ook voor dat je spieren sneller groeien als je dit vergelijkt met een barbell bicep curl. Moraal van dit verhaal, als je voor spiermassa gaat, dumbbell bicep curls... ...en als je voor kracht gaat, zou ik in mijn wereld een dumbbell... ...opnieuw, geen dumbbell... Als je voor kracht gaat, dus een barbel bicep curl. En als je voor je massa gaat, een dumbbell bicep curl. Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kun je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totastreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.